Op deze prachtige stralen dag, 21 juni, de langste dag van het jaar, staan wij voor de straat waar de vlag uithangen in verband met de eerste opleveringen van de woningen van Sonaten in Hoogkamer. Deze woningen zijn een jaar geleden ongeveer verkocht. En het is natuurlijk fantastisch om te zien dat deze wijk nog mooier is geworden dan we eigenlijk op papier hadden kunnen durven dromen. Ik laat jullie even zien hoe. Hoe de omgeving eruit ziet, natuurlijk ligt er nog een stukje braak, maar ja, dat is altijd met nieuwbouw. Dat moet even ingericht en de bomen komen er nog bij. En, uh, ik denk dat het misschien uh, leuk is om uh, even aan Yvonne te vragen hoe zij de bouw en de periode heeft ervaren. Ja, de bouw is gewoon enorm soepel, verlopen uh, volgens planning. Alle woningen die worden gewoon voor de bouwvak opgeleverd. En we krijgen zulke leuke positieve berichten te horen daarover. En we zijn enorm blij met het hele stedenbouwkundige plan qua opzet. Juist omdat er zoveel groen ook in deze wijk gerealiseerd kan worden. Nou, Ik kan inderdaad zeggen dat ik alleen maar gelukkige kopers ben tegengekomen de afgelopen periode. Dus de rest ons eigenlijk niks anders dan deze groep van harte te feliciteren. Met deze prachtige woning. En heel veel woonplezier. En we gaan nog meer van deze woningen bouwen. Hè? Dus hou ons even in de gaten. Ja, dat is een goed puntje. Want uh, mocht je nu denken: ja, deze woningen spreken mij enorm aan. En ik kan me niet voorstellen dat dat niet zo is. Meld u dan aan bij Chantal V Makelaars. Want einde van het jaar gaan we weer deze prachtige woningen realiseren in Plan Hoogkamer. Dus meld u aan.